In Haarlem hebben we het altijd samen gedaan. Samen liepen we voorop met de eerste trein van Nederland en het oudste museum ter wereld. Samen zorgen we al sinds de bouw van de hofjes voor mensen die het niet alleen redden. Als we het samen blijven doen, komen we sterker uit de crisis. Daarvoor is een politiek nodig die investeert in meer banen, goede zorg in de buurt en leefbare en veilige wijken. Want samen werkt beter dan ieder voor zich. Uw stem maakt het verschil. Stem daarom 19 maart Partij van de Arbeid. Voor een Haarlem dat werkt.